Welkom bij de webinar. Um, een introductie, large assemblies, dat zijn grote samenstellingen van meer dan duizend onderdelen. Over het algemeen uh, noemen wij die grote samenstellingen. Um, en de drie hoofdcomponenten die met de snelheid te maken hebben, dat zijn de, het hardware, netwerk. Dat noem ik even onder één groep. Het zijn natuurlijk verschillende dingen, maar um, het hardware van zowel je eigen gebruikersstation als van de server... Uh, maakt heel veel uit voor de snelheid van je samenstellingen en ook de connectie tussen die twee. Daarnaast heeft modelopbouw een grote rol in het werken met grote samenstellingen, eigenlijk met alle samenstellingen of onderdelen. Uh, daar ga ik straks ook een toelichting op geven. En er zijn wat essentiële instellingen die uh, belangrijk zijn voor je performance. Wat betreft de hardware, we hebben een tijdje terug wat tests gedaan met een systeem wat net nieuw was. Een systeem wat een jaar oud was en een systeem wat twee jaar oud was met dezelfde uh, hardware erin. En dan zagen we dat het voor ons ook heel duidelijk was dat uh, het systeem wat twee jaar oud is steeds verder achteruit gaat in performance. En zoals jullie hier ook kunnen zien, de, donk de meest donkere lijn is de nieuwste, uh, nieuwste hardware. En die gaat, nou ja, dit is in secondes gezien, de performance die jullie hier zien is in secondes. Uh, maar die gaat het kortst mee en je ziet dat het heel snel uh, afbouwt. Daar hebben we wat tips voor. Het zal ongeveer 20% per jaar zijn. Dit kan je in ieder geval zo optimaal mogelijk houden door je drivers up-to-date te houden. En dan bedoelen we vooral je drivers van je grafische kaart. Uh, maar daarnaast ook bijvoorbeeld van je 3D-muis, uh, andere hardware die je gebruikt voor Solid Edge. Windows updates, altijd proberen te volgen. Um, en opschoonacties, mensen die uh, wel eens met support bellen, die hebben dit wellicht al een paar keer langs zien komen. De appdata, de temp en het register. Straks bij de installatie van ST10, waar jullie uiteraard allemaal naartoe willen, uh, is het ook zeer belangrijk om uh, dat even langs te lopen. En daar hebben we ook de mooie clean-up tool voor. Mocht jullie hier meer over willen weten, uh, staat er in onze veelgestelde vragen op de website ook een uh, document waar dit allemaal in terugkomt. En je kan natuurlijk ook even support bellen. En die laatste is verse templates. Uh, vers klinkt een beetje raar, maar wij zien heel vaak uh, bij klanten dat er templates op de server staan die gebruikt worden van vijf jaar oud of ouder. En we adviseren altijd om de, zowel de 2D als de 3D templates... In ieder geval in de nieuwste versie te openen en op te slaan. Uh, en beter nog, vooral voor 3D, want dat is als het goed is niet zoveel werk om die te vervangen, even te vervangen met de nieuwe default uh, templates die meegenomen worden. Da dat scheelt heel veel in snelheid. Dat hebben, gebruikers niet altijd door. En als je dan opeens met een nieuwe template werkt, dan uh, zie je opeens het verschil. Dit vinden wij een grote samenstelling. Het is een uh, schip van Edge of the Seas. Uh, ik zal jullie laten zien hoe je niet in deze samenstelling. Maar hoe, ik ga jullie wat tips geven over hoe je grote samenstellingen uh, zo in kan stellen en kan opbouwen. Dat zelfs deze grote samenstelling te openen is op een Surface Pro 3. Dat is een, uh, een uh, Microsoft tablet met 8 g geheugen en een i7 processor. Dus een gewoon... Gemiddelde computer. Uh, deze samenstelling bevat 2,38 en nog wat miljoen onderdelen. Dat is bijna 3 gig groot en heeft 15 levels. Dus hij gaat 15 lagen diep in subsamenstellingen. Dan gaan we eerst kijken naar modelopbouw. En de grootste uh, reden van trage parts. Dit gaat namelijk over parts zoals jullie hier in het voorbeeld zien. zijn allemaal features. Uh, ...worden veroorzaakt door die grijze pijltjes die je hiervoor ziet staan. En dat zijn allemaal uh, tekenen om te laten zien vanuit Sword Edge... ...dat bijvoorbeeld je schets uh, bruin is, mocht je dat zo ingesteld hebben. Default is dat bruin. wat betekent dat er relaties niet meer vastzitten aan de lijnen waar ze oorspronkelijk gelegd waren. Dat er maten los zijn gegaan, dat die overconstraint is. Dat zijn allemaal redenen om zo'n pijltje ervoor te krijgen. Dat een plane is verwijderd, bijvoorbeeld waar je je schets op hebt getekend... Dus probeer als je zo'n grijs pijltje ziet, altijd te zorgen dat je dat weg kan werken. En Dat doe je gewoon door die feature te editen, dus te openen en uh, te kijken waar het in die schets verkeerd gaat. De tweede is corrupte relaties, ook een hele belangrijke. Op het moment dat je, zoals je hier rechts onderin ziet, een corrupte relatie hebt, dan wordt die rood. Uh, en dat is zeer vertragend voor je samenstelling. Je kan het je misschien ook wel voorstellen, want... Er, Solid Edge zoekt dan naar een geometrie om die relatie aan vast te maken die er niet is. En constant bij het doorrekenen van je samenstelling moet hij dus weer op zoek naar die geometrie die hij niet heeft. Nou Voor één of twee relaties zal dat wel meevallen met de snelheid. Maar als je met grote samenstellingen werkt en je hebt veel van dit soort situaties, dan is dat echt vernest voor je snelheid. Er zit sinds ST8 een uh, Assembly Relationship doctor in uh, Solid Edge. Die ga ik jullie zo ook even laten zien. Verder uh, heb je zwevende onderdelen uh, die nog wel eens snelheidsproblemen kunnen veroorzaken. En dat zijn hier in het voorbeeld die haakjes die je om je parts heen hebt hier. En ook om de subsamenstelling heen. Die haakjes betekent dat die niet compleet vastzit met relaties, dat onderdeel. Nou is dat natuurlijk niet altijd erg. Als je bijvoorbeeld een scharnier hebt wat moet bewegen, dan krijg je die haakjes ook. Dus soms wil je het hebben. Maar check het wel altijd even of dat bij al die onderdelen de bedoeling is. Bij veel onderdelen uh, wil je wel gewoon dat ze vastzitten, wat dus ook weer zorgt dat het sneller wordt. En daarnaast zie je hier bovenin het uh, grounded symbool. Ook dat is dus zeer belangrijk, dat er altijd één onderdeel geground zit op je asstelsel. Als dat niet zo is, dan gaat je model ook zweven en uh, wordt het ook zeer traag van. En de laatste is de doorrekentijd bij uh, complexe onderdelen. En dat is eigenlijk uh, de tip die ik jullie vandaag ga laten zien. Het simplify'en, maar niet het simplify'en op assemblies, maar ook vooral op uh, parts. Ik weet niet of uh, jullie een eerdere webinar hebben gezien. Daar hebben we de Simplify ook laten zien met de hele samenstelling. Ook vooral om op te sturen naar derde. Uh, op partniveau is het soms makkelijk om te simplify, vooral onderdelen die vaker gaan terugkomen bij jullie in de samenstellingen. Uh, Want de doorrekentijd van Solid sort of Edge wordt vanuit de grafische kaart uh, bepaald door het aantal faces, het aantal vlakken in een model dat hij moet doorrekenen. Uh, en dat kan je reduceren bij grote samenstellingen of complexe parts door een simplify van te maken. En als voorbeeld heb ik hier voor jullie een uh, subsamenstelling van een grote samenstelling. Die heb ik er even uitgepakt. En dit is een mooi typisch voorbeeld van uh, wat onderdelen zoals deze, die echt veel gaten hebben, uh, rondingen. Er worden heel veel vlakken gemaakt in zo'n onderdeel. Uh, en dat kost dus veel rekentijd. Nou, dat onderdeel dat wil ik even gaan openen. Die hebben we hier. En je ziet ook dat die feature tree lang is van dat onderdeel. Dat maakt voor ons nu even niet zo heel veel uit, want ik ga de Simplify laten zien. Ik zal hem even terugzetten in de Synchronous modus, dan zien jullie het verschil. In Synchronous zie je dat hij gewoon een normale werkomgeving heeft. Het kan ook prima vanuit orde, het is dus exact hetzelfde. Uh, en dan ga ik onder Tools ga ik naar Simplify. En dan zul je zien dat hier in Home de werkomgeving wat verandert. De Simplify werkt altijd vanuit de ordered werkomgeving. Dus je hebt de ordered uh, knoppen erin zitten. En het eerste wat ik jullie wil laten zien is deze. Je ziet dat het wat een en ander uitgegrijsd is. Je kan eigenlijk alleen maar versimpelen in Simplify en weinig dingen toevoegen. Uh, we hebben hier delete faces en daaronder zitten delete regions, delete holes en delete rounds. Ik ga een van de vier laten zien. En dan zal ik ook gelijk laten zien wat er hier gebeurt. Uh, delete host. dat is een tool om heel snel alle gaten in je model te verbergen in de simplified omgeving. Uh, hier even attentie op, die simplified omgeving werkt dus naast de ordered omgeving, of de synchronous omgeving die we hierboven hebben staan. Daar kun je gewoon tussen wisselen. Ik zet de delete holes modus op by operator en dan kan ik een diameter ingeven waar hij uh, naar moet gaan zoeken. Dus alles, groter dan, of alles kleiner dan 15 mm en dan vindt hij al een heleboel gaten. Nou nog niet alles, dus ik ga groter dan 20 mm en nu vindt hij in ieder geval alle gaten die ik met mijn hole features heb aangemaakt eerder. En die kan ik zo verwijderen. Nu zijn er nog wat gaten die niet met features zijn gemaakt, maar met cut -outs. Dus die verwijder ik nog even met de hand. Door ze gewoon allemaal te selecteren. En te verwijderen. Dus op deze manier heb ik heel snel mijn gaten eruit gegooid in de simplified omgeving. En dan zie je hier aan de linkerkant ook twee delete holes functies. De ene heb ik automatisch gedaan, de tweede met de hand. Daarnaast heb ik hier aan de binnenkant nog heel veel faces die je eigenlijk niet wil hebben als je uh, je samenstelling als grote samenstelling opent. Dus daarvoor gebruik ik enclosure. Dat is een functie die je ook op assembly niveau hebt in de simplify omgeving. En daarmee kun je uh, een gedeelte van je model selecteren en zeggen dat hij daar een box of een cilinder omheen moet maken. En daarmee reduceer je in een hele snelle manier alle of zoveel mogelijk faces en hou je er eigenlijk nog maar een paar over. Ik kies in dit geval voor cilinder. En ik selecteer de faces die ongeveer de buitenkant van die cilinder moeten aangeven. Dus het laagste punt, het hoogste punt en de ring waar die cilinder in moet vallen. Dan moet ik een plane aangeven wat concentrisch ligt met de onderkant van die cilinder. En dan legt hij daar heel snel een cilinder in zoals je hier ziet. Ook daarvan komt er een functie onder mijn simplified te staan. En op deze manier heb ik voor dit onderdeel heel snel gereduceerd uh, hoeveel faces erin zitten. En zal die rekentijd, mocht je dit doorgaan voeren in je grote samenstellingen met meerdere onderdelen, zul je zien dat die rekentijd sterk zal toenemen. Afnemen. Afnemen. Dat is natuurlijk de bedoeling. En zoals ik net al zei, dit is een simplified omgeving. Dus Mocht ik teruggaan naar de synchronous omgeving, heb ik gewoon mijn model. En wordt Simplified uitgegrijsd, dus niet actief. En als ik naar Simplified ga, dan zie je hem weer actief. Als ik nu terugga naar mijn samenstelling, want daarin willen we het natuurlijk gebruiken. Dan kun je gewoon met je rechtermuisknop op je onderdeel klikken. En dan heb je hier Simplified of Adjustable. En dan kan ik bij mijn samenstelling kiezen. Maar ik heb hem nu in een part gedaan. Dus dan zeg ik gewoon Simplified part. En dan zie je hem veranderen als ik dat terug wil zetten, zeg ik hem gewoon terug. Design part. En je ziet hier ook een heel klein driehoekje bij staan. Dus we weten dat die simplified is. Als ik dan even verder inzoom op de subsamenstelling die daar tegenaan zit. Dat is deze. Uh, die. Dan zie je dat er redelijk veel onderdelen in zitten. Het zijn allemaal details met ook weer allerlei vlakjes. Um, hier ook weer wat details. Deze ga ik even op samenstelling-niveau simplifyen. Dus ik ga die samenstelling openen. Dat is deze. Ook hier weer naar Tools Simplify werkt in samenstelling hetzelfde als in part. Alleen hier moet je kiezen voor model of visible faces. Als ik hier voor model kies, dan kom ik weer opnieuw in de omgeving waar we net ook in zaten. Dus de, um, maken van, uh, het reduceren van de faces. In dit geval wil ik wel alle contouren kunnen zien. Dus kies ik voor visible faces. En dan kom ik in het uh, simplify menu van visible faces. En wat je hier kan doen met deze visible faces functie is dat je eigenlijk van alle onderdelen in je samenstelling één part maakt. Die op dat moment zichtbaar wordt. En dat is een heel licht part. Dat is eigenlijk alleen een schil van wat we hier zien. Uh, en de rest wordt dan inactief en onzichtbaar. Waardoor we dus wel in de samenstelling alles kunnen zien wat we willen hebben. Maar we kunnen het pas bewerken als we het weer design maken. Dat ga ik jullie zo laten zien. Ik kan hier nog... De allerkleinste onderdelen excluden, dat wil ik zeker doen, want die hoef ik niet te zien in mijn uh, samenstelling straks, in mijn Simplified modus. En ik kan met de hand nog wat onderdelen selecteren die ik niet meer hoef te zien. Nou, zo is het wel goed. Dan laat ik hem rekenen. En dan is dit dus wat er over is van mijn Simplified. En die staat hier. Als ik die uitzet en ik zeg show all, dan vind ik gewoon mijn samenstelling weer terug. En mijn Simplified is dus een stuk eenvoudiger en wordt gezien als een soort heel licht part in de samenstelling. Dan ga ik hier dus weer naar Simplified. Use simplified assembly. En dan zie je dus dat er vrij weinig van overblijft. Wat voor nu niet erg is, want uh, dit doe je dus bijvoorbeeld als je aan dit deel van je samenstelling wil werken. Uh, en hij hoeft hier niet constant al die onderdelen door te rekenen. Dan zet je hem dus op simplify en dan zie je wel hoe het eruit ziet. Maar het draaien en het zoomen en het opslaan zal allemaal een stuk sneller gaan. Um, dit kun je snel wisselen door op, met je rechtermuisknop op de hoofdsamenstelling te klikken en te kiezen voor Designed Assembly. Dan zien we dus de Designed Assembly. Hier moeten we het part selecteren. Of de Simplified Assembly. Um, nu wil je uiteraard niet constant bij het openen van je samenstelling altijd uh, al je Simplifieds naar Simplified moeten omzetten en alles van Designed naar Designed om moeten zetten. Dus we willen dat dat automatisch op die manier opent. En daarvoor heeft Zoolt Edge een hele mooie instelling. Die staat onder je Options. Assembly Open As. Uh, en hier kun je ten eerste instellen wat een small assembly is, wat medium en wat large is. Dus mochten jullie uh, bijvoorbeeld grote samenstellingen al hebben vanaf 500 onderdelen. Als je bijvoorbeeld heel veel grote parts hebt met veel faces, dan mag je uiteraard dit gewoon aanpassen. En een large assembly volgt deze instellingen. Dus Solid Edge ziet nu dat alle samenstellingen die groter zijn dan 1000 onderdelen, ziet Solid Edge als large assembly en die houden dus ook deze instellingen vast. En die instellingen, um, hide all components, je kan dus kiezen of je alle onderdelen moet hiden of moet showen tijdens het openen. Uh, die tweede is zeer belangrijk, actief of inactief maken van onderdelen bij het openen. En deze twee uh, wil ik graag laten zien zodat jullie dat kunnen toepassen met de tip die ik zojuist heb gegeven. Dus op het moment dat er een small of medium assembly wordt geopend, staat bij mij ingesteld dat hij de designed parts pakt. En bij een grote samenstelling wil ik dat hij mijn simplified parts pakt. Hetzelfde voor subassemblies, alleen gaat hij dan bij medium als simplified pakken, want die zijn wat uitgebreider. Dat zie je nog een keer. En dit zie je ook terugkomen in het openen van je samenstelling. Dus als je je samenstelling opent, kun je bij Assembly Open S as, kiezen voor welke instelling je het liefst wil. Auto Select kies je dus zelf uitgaande van het aantal onderdelen of het een small, medium of een large assembly is. Je kan ook bij de kleinste samenstelling kiezen om een als large assembly te openen met alles inactief. Simplified delen. Dus kun je jezelf hier gewoon aanklikken. En last the, save the source met opgeslagen. Dus wat er op dat moment actief of inactief was, zo opent hij hem weer. Dan zijn er verder nog wat algemene instellingen die de performance uh, kunnen beïnvloeden. Dat is bijvoorbeeld onder de view tab. Daar kun je gaan naar view overrides. En dan opent zich dit scherm. En eigenlijk alle vinkjes die je hieronder ziet, beïnvloeden de performance. Dit zijn allemaal instellingen uh, als je dit allemaal aan hebt staan, dan. Kun je ervan uitgaan dat je bij grote samenstellingen je computer wat trager wordt dan uh, als je het allemaal uit hebt staan. Nu hoef je niet alles uit te zetten, want dat is uh, niet altijd werkbaar. Maar textures bijvoorbeeld, stel dat je hem aan hebt staan dan zie je een schroefdraad. Als je hem uit hebt staan dan zie je een groen vlak. Dan hebben we hier nog soldage options uh, in de view groep. Daarmee kun je anti-aliasing uh, ...auto-sharpen en floor-reflection regelen. Probeer daar wat mee uit te testen. Um, wat voor jullie zelf gunstig is. Deze instellingen zijn ook zeer uh, van belang voor je performance. Auto-sharpen mag op standaard staan... ...maar hoe hoger je deze instellingen zet, hoe trager het wordt. En dan wil ik jullie nog even laten zien dat als je echt alles goed hebt ingesteld... En alle, uh, de modelopbouw zo goed hebben gedaan, dat je zo'n soort onderdeel kan openen binnen een minuut. Als het goed is. Deze houden jullie nog voor mij te goed. Ik zal hem bijvoegen in de mail die ik later doorstuur met de opname. Maar in deze video uh, wordt laten zien dat, dit dat deze boot, dus die jullie eerder zagen in de sheet, binnen een minuut wordt geopend. En uh, ook nog redelijk goed kan draaien. En dat is dus op zo'n uh, Microsoft Surface Pro. Hij wil het niet doen. Dus ik, uh, ik stuur hem jullie later toe. Uh, dan zijn we aan het eind gekomen van de webinar. Mochten jullie uh, geïnteresseerd zijn geraakt in uh, het werken met grote samenstellingen en hoe je je performance daarvoor zeker kan verbeteren. Um, dan wil ik jullie graag uitnodigen om eens te kijken naar de large assembly trainingen die we de eerste week van juni hebben staan. Eerste weken. We hebben daarvoor een actieprijs en dat betekent dat de eerste persoon 100 euro korting krijgt. Um, als je met z'n tweeën aanmeldt, dan krijg je 50% korting op de tweede persoon en de derde persoon is gratis. Mochten jullie daar interesse in hebben, dan uh, vind je de informatie hierover ook weer in de mail met de opname. Um, en jullie mogen natuurlijk altijd bellen. Dan alvast de volgende webinars die op de agenda staan. Op 16 juni om 2 uur hebben wij een uh, sneak peek van ST10 ingepland staan. Er gaat al wat nieuws te over ST10, dus uh, nou, bekijk het vooral alvast. Wij vinden het zelf uh, zeer mooie informatie en uh, het wordt uh, beloofd een grote release te worden, dus dat is mooi. Um, en de webinar Sheet Metal, die staat op vrijdag 4 augustus gepland. En daarin krijgen jullie tips over het werken met Sheet Metal. Dat was de webinar van vandaag. Bedankt voor jullie aandacht en uh, mochten er nog vragen zijn, dan uh, mag dat in de chat.